Nou, het probleem van de fronsrimpel is zoals het al zegt: de front ja, je hebt meerdere fronsrimpels. Je hebt het U-patroon, uh, V-patroon, uh, Omega-patroon, Opposing Factors-patroon. Is allemaal niet zo heel belangrijk, maar is wel leuk om te weten. Dus dat kan ik altijd als je op spreker komt, uh, mensen op spreker komt, kan ik je dat helemaal uitleggen. Uh, maar uh, wat je vaak ziet is dat de front niet zo erg is, maar dat mensen het gevoel hebben dat ze zo boos worden of dat ze moeder uitzien. En, uh, ja, dat, en dat vinden mensen natuurlijk vervelend en daarom laten ze er wat aan doen. Er zijn meerdere manieren ervoor, uh, hangt ook weer even een beetje van de zwaarte af, maar de eerste keuze is toch gewoon simpel azaluren of. Botox. Daar heb je nog meerdere vormen van, azaluren, botox en bocouture. En uh, over het algemeen werk ik meestal met azaluren. Uh, dat geeft gewoon hele goede resultaten. Uh, en je kan dat in een lichte dosering of in een wat zwaardere of in een uh, normale dosering doen. Ook afhankelijk van wat je wensen zijn. En uh, als, uh, en als dat mensen zeggen, van, ah, ik wil geen azaluren, dan hebben we nog wat alternatieve middelen. Bijvoorbeeld Belotero. Pelotero is gewoon een rimpel die is een middel waarin je gewoon echt die oppervlakkige lijntjes ook goed kan behandelen. Ik raad over het algemeen wel aan om uh, een, kleine, dan een kleine voorbehandeling met uh, botox te doen of met azaluren te doen, omdat je dan eigenlijk het middel gewoon beter blijft zitten. Gewoon dat de Frans-Rimpel weg is. Eigenlijk gaat bij vrijwel alle patiënten gaat die Rimpel weg. Dus het is wel belangrijk dat als mensen echt een diepe, diepe Rimpel hebben, dat, die niet altijd, dat we niet altijd kunnen garanderen dat die direct in één keer weggaat. Maar over het algemeen zijn de mensen zeker na een half jaar, daar kan ik echt een harde garantie op zetten, dat dus zijn ze gewoon echt Rimpelloos.